Uitgerust wakker worden in een gezonde, rustgevende slaapkamer. Wie droomt daar nu niet van? En ongeacht of je houdt van rustieke landelijk of van een strak design, een bepalende factor om een warme en gezellige ruimte te creëren is de keuze van de vloer. Met een parket van La kan je de bal nooit misslaan. Vandaag mogen we een kijkje nemen op deze slaapverdieping, waar in de riante Master Bedroom en bijhorende Dressing Room de 15 mm Riesling zich van zijn beste kant laat zien. Dit eikenparket is een van de bestsellers bij La Met zijn vrij strakke, maar natuurlijke elegantie straalt het dan ook een en al klasse uit. De Riesling heeft eikenhout met een ABC-sortering als basis. Die houtsortering wordt gekenmerkt door zijn mooie kleurnuances, hier en daar verfraaid met een klein knoopje. De riesling van L'Alenio zit ingenieus in elkaar. Door zijn meerlaagse opbouw blijft de vloer uiterst stabiel. Het hout is lichtjes geborsteld en zo wordt de mooie tekening van de houtnerven extra benadrukt en oogt de vloer nog levendiger en natuurlijker. De afwerking met een neutrale, extra matte vernis zorgt er bovendien voor dat de natuurlijke houtskleur van vers gezaagd hout behouden blijft met alle voordelen en gebruiksgemak van een gelakte vloer. Voor meer informatie over de 15 mm Rieseling en over het comfortabele onderhoud van vernisvloeren, kan je natuurlijk terecht op onze LaLenio website. Hopelijk kan deze video je inspireren bij de inrichting van jouw woning en dan geniet jij binnenkort van je eigen LaLenio vloer.